Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u over de bibliotheek in It's Learning. De bibliotheek in It's Learning is een handig hulpmiddel. Als u leerelementen in de bibliotheek zet, dan kunt u vanuit uw vak een koppeling maken naar dat leerelement in de bibliotheek. Stel u geeft les, u geeft natuurkunde, aan drie parallelklassen. En in alle drie de parallelklassen Gebruikt u hetzelfde leerelement. Dat kan bijvoorbeeld een stukje tekst zijn en een foto. Als u dat leerelement nu in de bibliotheek zet. En u komt er op een gegeven moment achter dat het, uh, dat het leerelement gewijzigd moet worden, dan moet dat bij. Of er staat een, uh, een punt of een komma verkeerd. Nou, dan verandert u dat in de bibliotheek en dan wordt dat, stuk, dat leerelement wordt in alle drie die parallelklassen automatisch mee veranderd. En dat is natuurlijk wel handig. Anders moet u elk van die klassen af. Ook van die vakruimtes af in iets learning. om daar dat materiaal aan te passen. Nou, de bibliotheek voorkomt dat. Goed, op dit moment is het mogelijk. om een paar leerelementen aan de bibliotheek toe te voegen. maar het is de bedoeling dat in de toekomst. en we praten nu oktober 2014. dat in de toekomst steeds meer soorten leerelementen. aan de bibliotheek kunnen worden toegevoegd. En leerelementen, dat, dat, uh, uh, daar verstaan we onder. Alle elementen die staan bij de bronnen en de activiteiten in het vak. Dus even terug naar de vakruimte. Als u dan klikt op toevoegen aan de linkerkant. Dan um, is dit al te verstaan onder leerelementen. Bronnen, activiteiten en inhoud klaar voor gebruik. De bedoeling is dus dat nou eigenlijk vrijwel alle leerelementen die hier staan. Dat die in de toekomst. Ook in de bibliotheek aangemaakt kunnen worden. Voor nu is het mogelijk om de volgende elementen in de bibliotheek aan te maken. Ik klik op bibliotheek, ik klik op toevoegen en dan zien we dat er drie, eigenlijk vier, maar goed drie um, uh, mogelijkheden zijn: een bestand toevoegen, een koppeling toevoegen en een pagina, oftewel page uh, invoegen. Goed, ik kies hiervoor. Pages, een pagina, omdat die vrij veel in its learning um, worden gebruikt. Ik klik op inhoudsblok toevoegen. Het werken met pages uh, vertel ik in een, uh, in een andere video. Ik ga ervan uit dat u weet hoe dat werkt. Ik voeg hier een blok toe met rich content, uh, content. En ik voeg informatie toe over Albert Einstein. Ik pak even een stukje tekst. En ik voeg nog een afbeelding toe. Goed, en zo bouw ik dus dat leerelement page bouw ik op. En dat doe ik dus nu vanuit de bibliotheek. De page geef ik ook een goede naam. Zodat hij vindbaar is in de bibliotheek. Goed, dat element zit nu in de bibliotheek. Als ik klik op bibliotheek, dan is het leerelement ook terug te vinden... Hier is hij, Albert Einstein informatie, zo had ik hem net genoemd. En als er heel veel zaken in de page in de bibliotheek staan, dan kunt u altijd via het tabblad zoeken het, uh, het leerelement uh, opzoeken. Oké. Okay. Goed, als we teruggaan naar het vak. Dan kunt u nu in dat vak dat leerelement page, kunt u vanuit de bibliotheek oproepen. Kunt u binnenhalen in uw vak normaal gesproken voegt u hier een page toe maar we gaan helemaal naar onder bij inhoud klaar voor gebruik kijk inhoud uit bibliotheek inhoud uit uw verzameling toevoegen of zoeken naar gedeelde inhoud in de bibliotheek die daardoor anderen zijn geplaatst ik klik op inhoud uit bibliotheek en ik zoek op Einstein ik kan hier zoeken in de bibliotheken in alle bibliotheken of alleen in mijn eigen verzameling Daar is die Albert Einstein informatie. En als ik erop klik dan zie ik hoe die, uh, hoe die page eruit ziet. Goed, wat kunt u hier doen? Um, op het moment dat u dus dat uh, leerelement ophaalt uit de bibliotheek dan vindt u hier een plusje en via dat plusje kunt u zeggen voeg deze, dit, dit, dit uh, leerelement toe aan dit vak nu wordt er dus geen geen kopie gemaakt Er wordt eigenlijk een soort koppeling gelegd tussen ja uh, uh, tussen dit vak en de bibliotheek dus als u nu hier op dat leerelement klikt dan kijkt u eigenlijk indirect in, in de bibliotheek en u zult zien dat u ...dit uh, leerelement ook niet binnen het vak kunt wijzigen. Normaal gesproken doet u dat via het tandwieltje hier. En dan staat er een potloodje met wijzigen hier in het lijstje. Nou, u ziet dat dat potloodje er niet staat. Wat er wel staat is origineel bewerken. Hè? Want het origineel bevindt zich in de bibliotheek. Dus dat kan wel. U klikt op origineel bewerken. U zult u zien, kijk, dan springt u naar de bibliotheek. Want die optie wordt wat donkerder blauw in de blauwe menubalk, ziet u. En nu zit u in de bibliotheek en... Um, in de bibliotheek kunt u dit natuurlijk wel wijzigen met hier het potloodje uh, bewerken. Nou, en de wijzigingen die u hier doorvoert, um, die worden vervolgens doorgevoerd in alle vakken waarin u dit leerelement heeft opgenomen. In al uw parallelklassen bijvoorbeeld. Dat is wat ik uh, straks vertelde. Um, nu bent u in principe uh, bent u de enige... Um, ...die dit leerelement kan vinden. Het bevindt zich in uw bibliotheek. Maar op een gegeven moment wilt u dit element misschien delen met uh, vaksectiegenoten. Um, of u bouwt binnen uw vaksectie een, een, een hele database, een hele bibliotheek op van, uh, van leerelementen. En u wilt ook dat uw vaksectiegenoten wijzigingen in die leerelementen kunnen aanbrengen. Nou, Op dit moment kan dat nog niet. U bent namelijk de auteur van dit document. Dus u bent op dit moment de enige die het document ook kan bewerken hoe delen we dit document nu zodanig dat uh, anderen het kunnen vinden en hoe maken we anderen co-auteur van dit document dat gaat als volgt u gaat dus naar de bibliotheek en u klikt op het betreffende leerelement dan klikt u op het tandwieltje en dan vindt u hier een optie beginnen met delen dus even kijken wat we hier kunnen kijk op dit moment is het leerelement in de bibliotheek alleen beschikbaar voor uzelf, Maar u kunt het ook delen binnen uw schoolorganisatie, zoals u ziet. U kunt het ook de delen op site-niveau. Uw school valt uh, altijd technisch gezien onder een bepaalde site. En de site, dat is eigenlijk de, de naam van de, van de weblink die in de browser staat. In dit geval is het nl.itslearning.com, maar misschien is het wel uh, Neptunus. Uh, college.itslearning.com ja, dus deze, deze eerste twee... bevinden zich op school en site niveau... dus binnen uw eigen It's Learning omgeving. En de derde optie... is om het te delen in de It's Learning Community. En dat wil zeggen dat elke andere school... die ook met It's Learning werkt... dat die ook uh, dit leerelement... in de bibliotheek kunnen vinden. Dus kiest u maar wat u wilt. Ik kies er even voor... ...om dit leerelement te delen binnen mijn school. En de school is hier het Neptunus College. Okay. Kopieën toestaan. Staat u toe dat uh, docenten een kopie maken van dit leerelement in de bibliotheek... En, met die kopie, ...en die kopie gaan bewerken, verder gaan bewerken in hun eigen vak? Nou, dan laat u de bovenste optie staan. Of zegt u van, nee, de docenten die dit uh, leerelement zien in de bibliotheek... Mogen deze bron alleen in de huidige staat gebruiken en mogen het verder niet veranderen, okay. ik kan me zeker voorstellen dat u, uh, um, ja, dat u in principe alleen vaksectiegenoten gebruik maken van de leerelementen die u maakt. Um, en dat het niet zo is dat iemand uh, um, van de sectie Nederlands het, het, het, het stukje over uh, Albert Einstein uh, gaat gebruiken. Het zou echter wel kunnen, hè? Maar als dat even mijn uitgangspunt is, dan zeg ik. Um, Nee, de docenten mogen deze WON alleen in de huidige staat gebruiken. Maar het is, net, het is net wat u wilt. Op dit moment, vertelde ik, bent u de enige auteur van dit document. Dus dat betekent dat u de enige bent die wijzigingen aan kunt brengen in het document. Nou, Als u um, dat niet wilt, dan kunt u bijvoorbeeld zeggen... ...nou mijn facsectiegenoten voor natuurkunde, mijn collega's, die moeten het document ook kunnen bewerken. Dan kunt u ze hier co-auteur maken. Dit heb ik niet voorbereid, maar hier typt u de naam in van uw betreffende collega nou u ziet er wordt inderdaad een collega gevonden en op dit moment ik heb hem aangeklikt is die, is die collega toegevoegd en zo kunt u verschillende collega's co-auteur maken van dit leerelement en als ik nu op opslaan klik dan zijn ze co-auteur en kunnen ze ja, eigenlijk hetzelfde als wat u kunt, namelijk uh, dit leerelement bewerken het is van belang om um, een goede beschrijving te geven van het leerelement, zodat die ja, gemakkelijk um, te, uh, te vinden is uh, door anderen. En dat geldt zeker voor de trefwoorden. Die moet u scheiden met behulp van komma's. En dit zijn dan zoektermen waarop andere collega's of misschien wel andere scholen uh, zoeken. En als ze dat doen, ja, op basis van die trefwoorden, dan komen ze dus bij uw artikel, bij uw leerelement komen ze terecht. U selecteert hier de taal, meestal is dat natuurlijk Nederlands. In dit geval is het een, een tekstdocument met een klein plaatje erbij, maar goed. En voor wie is de inhoud bestemd? Is het alleen voor docenten bestemd of is het ook voor studenten bestemd? Um, ik laat het even op alles staan en dan klik ik op Opslaan. Op dit moment is het, uh, is het voor elkaar. U kunt nu in andere vakken uh, dus gebruik maken van dit uh, leerelement in de bibliotheek. Ik zat nu in het vak Test Richard. Ik zal het element Expresses oproepen in een ander vak. Bijvoorbeeld dit vak, Toets in its learning. Ik klik weer op toevoegen. Ik ga weer naar inhoud klaar voor gebruik. Inhoud uit de verzameling toevoegen. Ik zoek het stukje over Einstein op. Op Einstein informatie, daar is hij. Klik op het plusje, toevoegen aan dit vak. En daar is hij ook toegevoegd aan dit vak. Als laatste wil ik u laten zien dat als u dit leerelement in de bibliotheek aanpast, dat het dan in alle vakken waaraan het element is toegevoegd, automatisch wordt aangepast. Goed, we zitten in de bibliotheek. Ik ben in de bibliotheek. Ik zit bij het, bij het element. Ik klik op het potloodje en ik ga het bewerken. Ik ga bijvoorbeeld dit stukje weghalen ik druk op delete en ik gooi het stukje wat tussen haakjes achter zijn naam staat gooi ik weg en ik druk op oké okay. dat is nu gebeurd nu gaan we naar de vakken het eerste vak Albert Einstein informatie kijk u ziet dat hier inderdaad het stuk achter de haakjes is verdwenen en dat zal uiteraard ook gelden bij het andere vak, dat was het vak Toetsen in Its Learning. Albert Einstein: Informatie. Kijk, en ook hier is het aangepast, en dat komt omdat, hè, dus deze page, dit leerelement, niet in het vak zelf zit, maar er zit een koppeling vanuit dit vak naar de bibliotheek waar zich het origineel bevindt. Tot zover de Bibliotheek, een echt een handig hulpmiddel in its learning. Zeker als er in de toekomst nog veel meer soorten leerelementen um, worden toegevoegd. Want op dit moment heeft hij inderdaad maar een paar mogelijkheden zoals u ziet. Maar dat gaat snel uh, veranderen. Veel plezier met de bibliotheek.